Hallo en welkom bij de eerste aflevering van deze nieuwe serie dat ik YouTube kanalen ga analyseren en ook dus de video's. Ik heb nog geen idee hoe dit ga noemen. Ik ga de idee, geen idee of dit überhaupt gaat doorzetten, want ik heb natuurlijk uh, mensen nodig die een kanaal willen delen en dat laten zien aan mij dat ik daarop kan uh, reageren en kan kijken wat ik denk dat kan er beter. Toevallig heb ik nu mijn eerste, dat is Steam Gaming NL. Dus daar gaan we ook vandaag beginnen. We zijn op het uh, kanaal aangekomen. Ik heb altijd een uh, bepaalde checklist als ik kijk naar een bepaald YouTube kanaal. Ik weet zelf dat ik dit ook nog niet perfect heb gedaan, maar ik weet wel wat er uh, goed moet zijn om in ieder geval te groeien op YouTube en daar in te zorgen dat je meer abonnees krijgt, meer views enzovoort. We beginnen bij het allereerste punt. Dat is de over jou pagina tussen oftewel de over wat hier staat. Hier in het over moet eigenlijk staan wat je kanaal inhoudt, wat je doet en wat uh, je idee erachter uh, is. Hier moet namelijk ook naar voren komen. Wat is nou je, je niche? Wat is nou een niche? Een niche is eigenlijk een bepaald uh, onderwerp waar jij in gespecialiseerd bent. Dus in dit geval neem ik aan dat het gaming zou zijn. Oké, okay. wat voor games doe je? Ben je een, een Fortnite gamer? Ben je een FIFA gamer? Uh, maak je tips en trucs erover? Ben je een entertainer? Dat zie ik nu niet duidelijk naar voren komen. Dus ik raad je aan, in geval Steam Gaming NL en dus ook andere, zorg dat je een duidelijk hebt waar je kanaal over gaat. Wat voor categorie valt die, enzovoort. En wat voor waarde breng jij binnen deze niche, dus ofwel misschien gamen. Wat voor extra waarde breng jij naar de mensen die jouw video's zouden moeten kijken. Dus dat is zover over, je, over jouw sectie. In jouw over jouw sectie zou eigenlijk ook een upload schema moeten staan. Van hoe vaak je per week uploadt of in je banner. Die ik, niet, uh, die ik niet zie. Want, uh, ik, momenteel Ik, ik zou het even laten, laten zien. Als je op mijn kanaal terechtkomt, bijvoorbeeld. Dan zie je hier Rick op de social media. En dan over. En dan zie je dat bij mij ook niets goed is aangevuld. De enige plek waar ik eigenlijk goed heb staan wat mijn uploadschema is. Mijn naam is bij mijn kanaal Trailer. Daarin vertel ik dat het drie uur is. Maar eigenlijk zou ik zelf ook. Duidelijker moeten zijn wanneer ik upload dat ze eigenlijk in mijn banner moeten staan en in mijn oversectie die zou ik zelf ook nog even aan moeten vullen. Dan je kanaalnaam, kijk ik weet dat het nu over gaming gaat, maar eigenlijk zou je in je kanaalnaam zou je, of je, je eigen naam moeten zetten als je je eigen brand, ook wel, uh, je eigen merk dus, dus jezelf als merk wilt zetten. Of je moet een duidelijke naam hebben waar het over gaat. Ben je, een hier zit bijvoorbeeld Fortnite uh, staan. Dan zou ik daar misschien iets met Fortnite in kunnen zetten. Of iets over een bepaald character in Fortnite. Dat je zo je naam een beetje daarin verwerkt. Want Teams Gaming NL, dan weet ik in ieder geval dat het over gaming gaat. En over Nederland. En dat je Seam heet. Nou, dat is heel breed. En ik raad je aan om in ieder geval groter te worden op YouTube. Door heel stuk specifieker uh, te gaan. Het logo zelf vind ik niet zo uh, duidelijk. Want het zegt niet zo heel erg veel over wat je doet. Kijk, als je bijvoorbeeld Seam dan zou je bijvoorbeeld... Bij mijn kanaal heet Rick Ottenhoff. Dus ik heb mijn eigen... Want ik probeer mezelf als merk neer te zetten. En dat raak ik Seam eigenlijk ook aan om, uh, om te doen. En natuurlijk ook een kanaalbanner aan te maken. Dan gaan we even kijken, want dit... Even kijken uh, Fortnite Skyfall. Dus daar misschien even beginnen. Dan gaan we even kijken of je aan de... ...de dingen hebt die ik ook vertel wat je wat anders tijdens een video. Kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag uh, spelen we Fortnite Battle Royale we doen een uh, Sky Challenge. Dat houdt in dat we alleen de Mythic uh, Grappler en de Mythic... ...Scar van Sky mogen gebruiken. Ik heb ook de Sky Skin. Ik zou persoonlijk... Uh, ...als je een video start... ...moet je de eerste 15 seconden moet je zorgen dat dat... ...een soort uh, haak is. Een haak om mensen... Uh, Binnen te halen en de eerste 15 seconden begin je heel snel. Kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Uh, de, in ieder geval je zin wordt halverwege afgeknipt, geknipt. Dus ik raad je aan om daar een soort hoek neer te zetten. Dus vertellen wat je gaat doen. En wat, even wat wat rustiger. Misschien dat je jezelf duidelijk ziet, zodat je misschien met je telefoon zo gaat filmen en dan op die manier even uitleggen wat je gaat doen en wat die challenge nou precies uh, inhoudt. Video. Vandaag uh, spelen we Fortnite Battle Royale en we doen een uh, Sky Challenge. Dat houdt in dat we alleen de Mythic uh, Grappler en de Mythic... Je moet voorstellen dat misschien mensen voor het eerst naar je kanaal komen... ...dat ze nog niet weten wat zo'n Grappler is. Dus misschien iets daarin editen dat je dat in het uh, scherm ziet. Scar van Sky mogen we gebruiken. Ik heb ook de Sky Skin heb ik aangetrokken. Um, pickaxe, etcetera. Et uh, bij 50... Vijf... Ik hoor dat je ook heel veel, uh, kijk ruis op de achtergrond, dat heeft natuurlijk gewoon maken met je apparatuur, daar kan je niet zoveel aan doen. Maar zorg er wel voor dat je dan niet, als het hier bijvoorbeeld hangt, dat het dan een beetje van je wegvalt valt, want nu hoor je heel veel geritsel. Ik schip eigenlijk een beetje naar, naar voren. Ja, ik zou persoonlijk uh, iets meer knippen en plakken in je, in je video, want dit stukje bijvoorbeeld maar mijn idee niet super interessant. Dus anders knip je eigenlijk alleen de leukste stukjes eruit uh, van wat wat belangrijk is. En dat kan je makkelijk doen. Ik, ik heb waarschijnlijk al een aantal dingen door, uh, doorgelinkt ook op dit uh, kanaal. Hoe je beter kan knippen en, uh, en plakken. Dat is even voor, voor de video. Social media zou je eigenlijk ook naar voren moeten laten komen. Dus met uh, Twitter, Instagram, wat je nog meer hebt. Dan gaan we kijken naar je titel Fortnite Sky Challenge. Ik zou persoonlijk maken sky challenge in Fortnite en dan eigenlijk als je kijkt naar deze titel bijvoorbeeld deel je dat op in bepaalde secties. Ik zou daar ook video's over linken ergens hier <gif> over hoe je beter, misschien betere titels kan maken tijdens het uploaden. Verder heb je ook geen ondertiteling. Dat is misschien ook handig om te doen. Zeker als je sneller groot uh, wil worden, Zou je ondertiteling kunnen doen. Zodat uh, YouTube beter weet waar je video over gaat. Even kijken of je een eindscherm erin hebt zitten. Oh mijn god, ik kon niks bouwen! Oh mijn my... En uh, als je deze video's leuk vindt en deze challenges. Ik mis een uh, eindscherm. Het idee achter YouTube is dat ze zo lang mogelijk naar je video's doorkijken. Dus een duidelijke eindscherm en dat ze moeten abonneren is daar hierin een, uh, een goede. Ik realiseer me dat deze video heel super langer wordt, maar ik wil gewoon alle punten uh, doorlopen, zodat iedereen hier wat aan kan, kan hebben. Verder als ik op je kanaal aankom, is het ook handig dat je een kanaaltrailer hebt om te vertellen waar je kanaal over gaat, wat je doet en waarom ze op jou moeten gaan abonneren. Verder de thumbnails. Het zegt niet zoveel. De thumbnail zegt niet zoveel van waar je video over gaat. En het is niet heel aantrekkelijk van wat ik nu uh, tot nu toe zie. Als je bijvoorbeeld die Sky Challenge uh, hebt, dan zou je misschien met uh, wolkjes en Fortnite of zo naar voren laten komen. Ik heb een video gemaakt over hoe je makkelijk in Paint gratis een thumbnail kan, uh, kan maken. En ik zou daar even een beetje mee aan de slag gaan. Verder mis ik ook uh, playlists, je hebt geen playlists over bijvoorbeeld, kan je bijvoorbeeld challenges kan je hier doen. Ik zie dat je livestreams hebt, dus kan je bijvoorbeeld een livestream playlist uh, maken. En dit, deze soort video's, ja het hangt eraf wat je niche gaat zijn. Wat voor uh, video's je wilt, uh, naar voren wilt laten komen. Want dit, ik merk in ieder geval dat heel verschillende soorten video's in de, in, naar voren komen. En ik raad je aan om even te focussen op één, één iets. Dat zijn in ieder geval mijn tips voor uh, dit YouTube-kanaal. Vond je dit nou een handige video? Laat even een duimpje achter omhoog. En vergeet niet te abonneren. Wil je nou dat ik jouw kanaal ook nakijk? Laat even onderaan in de reacties dat ik daar toestemming voor heb. Want ik wil alleen mensen eigenlijk scannen die daar toestemming hebben of heel groot zijn. Dus dat ik dan op die manier voorbeelden naar voren kan uh, laten halen. En ik zie je de volgende keer weer. Doei doei!